Hallo, ik ben Alicia. En ik ben Anders. En wij gaan ervoor zorgen... ...dat papa wat beter eet, zonder dat hij dat weet. I'm a professional. Omdat onze mama en papa heel graag pannenkoeken eten... Veel te graag. Daarom gaan wij pannenkoeken maken... ...een geheim ingewidigd, geheim ingewidigd. Dat is waar. De popcooks zijn in de house bij jullie. Superfood. Een pannenkoek? Eetjes. Ah. Melk. Bio-melk. Je maakt er een soort sausje van. Je doet dat in een pan. En je bakte. Gooi je zoveel dat je wilt. Tegen het nee, Nee, dat gaan we niet. Dat is kee-cute. Oh, dat is wel schattig. Ja, dat zure boom. op. Okay. Oké. Stop. Oh, my god, Amber. <laughs> Wij zijn een sterk team. Pas op, opstapje. je niet te moeilijk maken. Misschien. Het is groot is. Dus. Wat proef jij, papa? Appel? Dat is juist. Ja. Het te raar, maar het voelt al als een bloembladje nog. Mm, of nee. Is dat we eten? Um, is het havermaat? Ja! voor al je goede voornemens maakt de lijze dit jaar gezond goedkoper de lijze mee met het leven